Hallo mooie mensen, ik bedacht me dat ik een keer iets anders wilde doen in de video. Dus vandaag is de dag dat ik een beauty quiz ga organiseren en dat jij kunt kijken hoeveel kennis je inmiddels hebt. En of je een beetje weet hebt van beautyzaken en make-up en dergelijke. Dus dit is het moment om je kennis te testen met mijn eerste beauty quiz. Ik heb vandaag de rol aangenomen van Quizmaster. Dus dit is voor mij ook een beetje nieuws. Dus ik hoop dat ik het goed ga doen. En dat ik jullie goed door de vragen heen zal helpen. En de bijbehorende antwoorden. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. En dit is een beetje ter lering en vermaak. Want we moeten allemaal wat hè, nu we thuis zitten in quarantaine. Dus laten we aan de slag gaan met de eerste vraag. Ik hoop dat je er goed voor zit. Pak lekker een drankje geniet ervan. En go, go, go! De eerste vraag gaat over serum. Sommige mensen gebruiken echt heel veel soorten producten, waaronder dagcreme, nachtcreme, serums, olie, oogcreme, lipcreme, noem het allemaal maar op. Dus de eerste vraag gaat over wanneer breng je nu eigenlijk serum aan? Je hebt drie opties voor je dagcreme, na je dagcreme of het maakt niet uit wanneer je serum aanbrengt. Wat denk jij? Ik geef je even de tijd om erover na te denken. Als je hebt gekozen voor, voor je dagcreme, dan heb je het juiste antwoord. De moleculen van het serum er niet meer doorheen kunnen. Dus je brengt eerst het serum door, zodat het diep kan doordringen in de huid. En daarna breng je pas je dagcreme aan. Dus extra punt voor jou als je deze vraag goed hebt. Dan de volgende vraag. Dit is een vraag die ik heel vaak krijg. Welke kleur concealer kun je nou eigenlijk het best kiezen? Je hebt drie opties. Dezelfde kleur als je huid. Lichter dan je huid. Of donkerder dan je huid. Nou, wat denk je? Als je hebt gekozen voor donkerder dan je huid, maar dan heb je het niet goed. Heb je gekozen voor dezelfde kleur als je huid, of lichter dan de kleur van je huid? Dan heb je de juiste antwoorden te pakken. Het is best wel moeilijk om een goede kleur concealer te kiezen. Vooral als je in de winkel staat, je hebt geen daglicht, um, je bent misschien iets bleker of je hebt al foundation op, etc. Maar als je eigenlijk een kleur kiest die uh, heel erg dicht op je eigen huidskleur ligt of lichter dan je huid is, dan zit je eigenlijk altijd goed. Um, ik kies vaak, dat is een beetje persoonlijk. Ik kies vaak voor een iets lichtere tint. Omdat ik soms wat kringen heb om mijn ogen. Bijvoorbeeld als ik slecht heb geslapen. Of als ik een druk heb met werk. Als ik een beetje stress heb. En dan gaat het die donkere kringen iets beter tegen. Maar je kunt ook prima dezelfde kleur als je eigen huid kiezen. Vooral als je bijvoorbeeld geen foundation gebruikt. Dus je wil dat het zo goed mogelijk aansluit op je eigen huidstint. Dan kun je beter zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk op je eigen huidstint gaan zitten. De volgende vraag. Hoe vaak mag je nu eigenlijk je huid scrubben? Scrubben is heerlijk. Ik vind het zo fijn. Ik doe het heel graag. Ik scrub mijn gezicht, ik scrub mijn lichaam. Maar hoe vaak mag je dat nou eigenlijk doen? Je hebt keuze uit één keer per maand. Eén of twee keer per week. Of elke dag. Wat denk jij dat het is? Ik laat je hier even over nadenken. Oké, okay, ik hoop dat je eruit bent. En het juiste antwoord hebt gekozen. Het juiste antwoord is namelijk... Een of twee keer per week. Zeker niet elke dag. Elke dag is echt veel te rigoureus. Je moet zo denken. Als je scrubt, haal je het bovenste laagje van je huid eraf. En die huid moet zich wel weer herstellen. En als je dat elke dag blijft doen, wordt je huid zoveel dunner. Dat is gewoon niet prettig. Maar of je, als je één keer of twee keer per week scrubt, zit je sowieso goed. Eén keer per maand zou ook kunnen. Maar dat is een beetje minimaal. Tenminste voor mij persoonlijk vind ik dat te weinig. Dus je kunt echt wel vaker... Per maand scrubben. Hou het gewoon bij max twee keer per week en dat is gewoon prima. Oké, okay, de volgende vraag: Wat betekent nu eigenlijk een droge huid? Ik hoor zo vaak mensen zeggen: van, Oh, mijn huid is zo droog. Oh, weet je wel, mijn huid voelt zo droog aan. Als ik heb gedoucht, is mijn huid zo droog. In de winter is mijn huid heel erg droog door de kou, et cetera. Maar wat is nou eigenlijk een droge huid? Oké, okay, je hebt de volgende keuzes: Je hebt weinig vocht, je hebt weinig talg ofwel vet. Talg is hard vet. Of allebei. Welk antwoord denk jij dat het is? Oké, okay, ik ga je helpen met het antwoord. Misschien is het best wel een lastige vraag. Het is een beetje een tricky one, omdat je zoveel mensen hoort over een droge huid. Je hebt namelijk een droge huid, maar je hebt ook een vochtarme huid. En dat zijn twee verschillende dingen. Een vochtarme huid is iets waar iedereen last van heeft. Dus of je nou een vette huid hebt of een gecombineerde huid. Of je hebt daadwerkelijk een droge huid. Iedereen heeft een vochtarme huid. Uh, hoe zie je dat dan precies? Nou, als je je huid zo vastpakt en je duwt een beetje. En je staat vlak bij de spiegel. En je gaat een beetje zo duwen. Als je dan heel, heel kleine rimpeltjes ziet. Van krakeleen noemen ze dat. Dan heb je een vochtarme huid. En afhankelijk van hoe vochtarm je huid is. Zie je meer of minder rimpeltjes. Ik merk vaak aan mezelf in de winter dat mijn huid meer vochtarm is. Door de koude lucht buiten en de droge lucht binnen. Door de verwarming, etc. Ook als je bijvoorbeeld in de zomer heel veel zond. En je gebruikt geen zonnebrandcrème om je huid te beschermen verdampt vocht. Dus dat werkt ook zo met je huid. Dus het kan zijn dat je in de zomer ook heel erg last hebt van een vochtarme huid. Dat heeft dus niks te maken met het hebben van een droge huid. Droge huid heeft te maken met de hoeveelheid talg in je huid. Sommige mensen hebben droge gedeeltes op hun huid en andere gedeeltes weer uh, vetter. Dan heb je dus een gecombineerde of een gemixte huid. Uh, dat heb ik bijvoorbeeld. Ik heb rondom mijn neus een beetje de T-zone. Heb ik um, net wat meer vet, heb ik iets vaker puistjes, et cetera. Maar de rest van mijn huid is best wel droog en heeft weinig vet. Dus dan spreek je echt over een droge huid. Dus, het, het, het juiste antwoord is... Het tweede antwoord, je hebt weinig tal of wel vet. En dit kun je dus heel goed aanvullen met een wat vollere crème die jouw huid heel goed beschermt. En die dit vet als het ware een beetje kan aanvullen voor je. Heb je nou een vochtarme huid en voelt je huid heel erg droog en trekkerig, dan moet je gewoon zorgen dat je heel veel vocht toevoegt vanuit de crème die je gebruikt. Dus echt een hydraterende crème of een beetje gelachtige crème. Dat kan ook wel heel erg prettig zijn. Oké, okay, hebben we dat ook weer helder? Laten we doorgaan naar de volgende vraag. En ik ben ondertussen wel benieuwd hoe goed je het doet. Ben je een beetje goed onderweg? Of heb je de meeste vragen al fout beantwoord? Uh, ik heb best wel hoge verwachtingen van jullie. Dus ik hoop dat jullie uh, tot nu toe de juiste antwoorden hebben gegeven. Oké, okay, de laatste vraag die ik heb. Waardoor krijg je puistjes? Je hebt de volgende antwoorden. Door één slechte eetgewoontes. Of het zit in je genen. Je kunt er dus niks aan doen, want je hebt er aanleg voor. Of doordat je je make-up er niet afhaalt s'avonds. Welk antwoord zou jij kiezen? Als je ook maar één van deze antwoorden hebt gekozen, dan heb je ze allemaal goed. Namelijk al deze zaken kunnen zorgen voor puistjes. Niet alleen door slechte eetgewoontes, bijvoorbeeld als je een avondje hebt gedronken. Sommige mensen hebben hun glas als ze pinda's eten of als ze chocolade eten, dat ze daarvan puistjes krijgen. Ja, je eetgewoontes en hoe gezond je eet is zeker van invloed op hoe je huid eruit ziet. Ik merk het heel erg aan mezelf ook. Als ik een tijdje slechter eet, weet je wel, een beetje ja, heel veel cravings heb, heel veel comfortfood eet, dan zie ik dat zeker aan mijn huid. Als ik een tijd gewoon heel erg clean eet, weet je, heel veel groenten, gezonde vetten, etc., heel veel water drink. En niet te veel alcohol, niet te veel wijnst drinken. Dan uh, ziet mijn huid er echt stukken beter uit. Dan heb ik minder last van uitbraken. Heb ik minder roodheden. Heb ik minder puistjes. Minder mee-eters. Alles. Kan ook in je genen zitten. Sommige mensen hebben er aanleg voor om meer puistjes te ontwikkelen. Vaak groei je daar overheen in je puberteit en ik hoop dat het voor jou, als je nu in de puberteit zit en je hebt er ook last van, dat het voor jou ook het geval is. Um, maar er zijn mensen die heel om leven acne blijven houden bijvoorbeeld, dat kan door je hormonen komen of wat dan ook, maar uiteindelijk zit het soms wel echt in je genen en ben je er meer gevoelig voor. Zoals andere mensen misschien nooit puistjes hebben, zijn er dus ook mensen die hier gewoon altijd wat meer last van zullen blijven houden. En daar is natuurlijk wel wat tegen te doen, maar ja, het maakt het gewoon niet makkelijker. Zoals andere mensen bijvoorbeeld, ja weet je, iedereen is anders. Noem het maar op, weet je, bij de ene groeit het haar heel snel, bij de andere groeit het haar minder snel. Uh, sommige dingen zijn gewoon aangelegd. Sommige mensen krijgen heel snel rimpels. Andere mensen blijven gewoon tot hun 70ste rimpel vrij. Uh, yeah. Als je goede genen hebt, dat helpt echt een hoop. En make-up afhalen, s'avonds. Ja, als je dat niet doet. Oh jongens, dit is echt een van de slechtste gewoontes die je kunt hebben. Als je elke dag make-up draagt. En het hoeft niet eens een full face make-up te zijn. Het kan ook zijn als je bijvoorbeeld alleen maar mascara gebruikt. Dan is het ook al heel slecht... Om je make-up er niet af te halen. En denk eens, al die make-up gaat allemaal op je kussen zitten. En al die bacteriën komen samen. En ja, dat smuts dat. En je transpireert. En als je dan ja, die combinatie hebt. Tijdens de nacht. Dan kan je hart gewoon helemaal niet herstellen van de dag. Dus make-up afhalen. Echt. Doe het. Doe het. Doe het. Alsjeblieft. Dat is zo belangrijk. En was er was ooit een experiment. Met een meisje die 30. Uh, 30 dagen uh, hield ze haar make-up op, heeft ze er niet afgehaald. Ze maakte een foto van het moment voor het experiment en een foto na het experiment. En haar huid was in 30 dagen gewoon 10 jaar ouder geworden. Kun je nagaan. En het zag er echt slecht uit. Ze had overal roodheden en puistjes en uitbraken. En het was echt gewoon zo van, wow, wat heb je gedaan? En dat was dus omdat ze haar make-up er niet afhaalde. Dus als je soms last hebt van puistjes, echt... Haal je make-up er goed af. En dan niet alleen met een doekje, maar gebruik lekker een lotion of een mousse, je, een foaming gel, Wat je ook prettig vindt. Oh, dit is echt verschrikkelijk, want ik heb dus buren die in deze quarantaine uh, niets te doen hebben. Dus dan gaan ze klussen. En ze klussen de hele dag door, waardoor ik constant in het geluid zit ja, van een bouwplaats. Horror, maar goed. Um, Oké, okay, het is gelukkig nu alweer voorbij. Uh, maar dat is ook een nadeeltje van de kant. <laughs> dat je af en toe je buren iets wil aandoen. Nee, goed. Nou, dit was het einde van mijn beauty quiz. Ik hoop dat je het leuk vond en dat je jezelf een beetje hebt vermaakt. En ik ben ook benieuwd, hoeveel vragen had je goed? Had je het grotendeels goed? Ik verwacht het wel, ik hoop het. Um, of uh, had je weinig vragen goed? In dat geval kun je misschien nog wat beauty video's met tips van mij kijken. Om je kennis een beetje bij te spijkeren. Ik maak heel veel video's over nou, beauty, make-up. Uh, handige tips en tricks, noem maar op. Dus uh, abonneer op mijn kanaal als je vaker van deze video's wilt zien. En geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Ik hoop dat je gezond bent en blijft. En dat je het nog een beetje volhoudt in deze tijden. En ik hoop dat ik uh, met deze video in ieder geval je 10 minuten zowat heb vermaakt. En ik zie je bij de vi volgende video weer. Mocht je nog trouwens suggesties hebben, tips en tricks, laat maar weten. Um, zeg het, vraag het. Laat een comment achter, vind ik heel erg leuk. En ik reageer altijd. Oké, okay. hey, ik zie je snel. Bye!